En uh, wij zijn hier al aardig goed bezig. Er was er net een mooie breathband die aan het uh, muziek spelen was. En wat fijn dat jullie vanavond bij ons zijn. Je hebt me al voorgesteld, maar voor degene die mij nog niet kennen, ik ben inderdaad Jeroen Blok. Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de intensive care afdeling en de Spoedeisende en hulpafdeling uh, in een ziekenhuis midden in het centrum van Den Haag. Uh, vanavond gaat het nogal ergens om. Uh, er zijn waarschijnlijk mensen die vanavond nu thuis zitten en voor het eerst aanwezig zijn... Maar er is ook een grote groep die aanwezig is, die weten dat wij al een jaar in actie zijn voor de onmisbaren. De onmisbaren. Beroepen, die mensen, mensen met beroepen die eigenlijk altijd aan het werk zijn. Zowel in de ochtend, in de middag, in de avond en in de nacht. Coronacrisis of geen coronacrisis, wij staan er en wij lopen ook niet weg van onze verantwoordelijkheid. Nou, nu dat we eigenlijk een beetje teruggaan naar onze normale werkelijkheid, is het juist belangrijk euh, nou ja, dat we euh, zorgen dat we ook een goed loon krijgen. En vaak verdienen we eigenlijk niet meer dan 14 euro per uur. Een uurloon van nog geen 14 uur. En dat anno 2022. En het is belangrijk... ...dat als de coronacrisis, hè, omdat we nu een beetje terug zijn in normale werkelijkheid... ...deze groep commis waren, niet terugzetten in de schaduw. En daarom, ik kan het natuurlijk niet alleen doen... ...en daarom heb ik hier een mooie groep mensen om mij heen die vanavond aanwezig zijn. Nou, laat jullie ook maar even horen en zien. Hey! Nou, het is natuurlijk fantastisch dat we dat met z'n allen doen... En, maar we hebben nog veel meer. We hebben namelijk Kenneth en uh, Aniek En die staan bij mij en ook een aantal mensen van de lokale politieke partij van Rotterdam. En ik wil graag een Kenneth vragen. Kenneth, waarom ben jij hier vanavond aanwezig bij ons in Rotterdam? Uh, ik ben hier vanavond omdat ik uh, al enige tijd samen met lokaal FNV Rotterdam in actie ben voor het verhogen van de 0 naar 14 euro. Dat vinden wij hard nodig, want in de wijk waar wij komen en werken komen we veel mensen tegen die ook echt hard werken maar gewoon niet rond kunnen komen met wat ze verdienen. Uh, vandaar dus dat wij hier in de campagne zijn gegaan al een tijdje voor het verhogen van een loon naar 14 euro. Dat moet een loon zijn waar je de meeste in, in, in normaal leven. Mijn naam is Annie, ik ben verpleegkundige in de ziekenhuiszorg en de oncologie. Ja, wij uh, hebben ook ons portie wel gehad natuurlijk de afgelopen jaren, niet alleen de jaren van de coronacrisis, maar eigenlijk ook al verder voor de neemt toe. Uh, het is af en toe niet meer bij te houden, voor daar diensten. dat geldt niet alleen voor onze ziekenhuizen, maar dat geldt zeker ook voor de mensen in de thuiszorg, voor thuiszorg, thuiszorg, voor de mensen die zorg gaan voor, voor, voor uh, gehandicaptenzorg, dat speelt overal. En het probleem is er ook dat een heleboel die mensen werken voor minder dan 14 euro per uur. En dat is gewoon niet goed te houden. Alle kosten gaan we ook, maar naar wat er op het moment allemaal gebeurt, uh, voor minder dan 14 euro kan je op een gegeven moment niet meer rekenen. Dus we willen de Dus 14 euro? Minimaal! We hebben hier mensen staan van de lokale politiek in, in Rotterdam en niet. Uh, volgens mij hebben we uh, vast alle vragen voor hen. Ja, ik ben wel benieuwd wat uh, u gaat doen voor alle miswaardige in Nederland. Uh, ja, ik ben nu maar zeker ook nou, nou? ja, we gaan, het, uh, we gaan het gewoon even vragen. Ja, u moet het vandaag ook bij mij doen, dus wie wat dat is. Mijn naam is uh, Robert Simons, ik ben lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. En uh, op deze vraag hebben wij een van onze motto's, dus uh, werken de gemeente aanbestedingen doen of een opdracht geven. ...vinden wij die 40 euro meer dan gevaarlijk. daar zal ik nu voor inzetten in de gemeente Rotterdam, want daar gaat worden. Nou, we gaan door naar de meneer van de Partij van de Arbeid. Ik zou zeggen, kijk in de camera. Zo mooi ben ik hier. Ik heb een minuut, hè? Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Richard Moti, de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Ook een oud-collega van de FNV, ruim 10 jaar gewerkt. En ik vind het heel belangrijk dat de een loon in Nederland omhoog gaat naar 40 euro. Ik ben ontzettend blij dat de gemeentes inmiddels hebben hun eigen zeerhouding geregeld, maar we moeten het ook regelen voor al die andere die in samen samenleving. Daarom is het tijd van een groot voorstander om er bij elke inkomst, in elke aanbesteding, in elke subsidierelatie op te nemen, dat elk bedrijf die van ons opdracht krijgt, euro's krijgt, dat ze ook minimaal hun personeel fatsoenlijk betalen en dat betekent minimaal 14 euro. Daar ga ik voor, uh, ook naar 16 maart. Voor 16 maart hebben we al geprobeerd als de gemeenteraad een motie in te dienen namens de Partij van de Arbeid. Die haalde het helaas niet. Er zijn een aantal partijen die toen uh, tegenstemden. Uh, maar ik hoop nu met al deze partijen die hier nu zijn, dat het na 16 maart met ons wel gaat lukken. Oké. Okay. Nou, u heeft uh, twee buurvrouwen. Ik ga gewoon even van voor naar achter. Mevrouw? Ja, mijn naam is uh, Joan Nunri. Ik ben kandidaat voor D66 uh, nummer 3. En uh, een heel goed signaal, want ik herken vanuit de verhalen uit de stad hoe belangrijk het is om daar aandacht aan te besteden. Gelukkig is het ook geregeld op dit moment in het regeerakkoord. Wij als D66 hebben toen de tijd bij het regeerakkoord gevraagd voor 10%, dat hebben we helaas niet gekregen, maar 7,5% om het minimumloon te verhogen. En dit is natuurlijk ook wel van belangrijk om dit in een fases te doen, maar vooral ook te kijken naar de uitgaven van alle mensen die zo hard werken, het. Uh, en ingewit. En dat is nu heel erg van belang om daar ook aandacht aan te besteden. Ik denk dat u aan die bedoelingen hebt. Gaan dat ik. Ik ben ben Christine S. van het de CDA. En tot vier maanden geleden was ik zelf werkzaam in de Dus ik weet hoe kwijt en hard er gewerkt wordt. Nou gaat of, er eh, over voor de mensen die. In de zorg. Uiteindelijk is er de afgelopen twee jaar het onmogelijke gevraagd van deze groepen. En ik denk dat, dat wij als gemeente moeten in zorg dat we beter aanvragen hebben gedaan, maar ook, vandaag, de taal, ook de voorwaarts scheppen voor contracten met alle mensen die wij invoeren. De, de eerlijkheid is, is dat raakt ook ten Haag voor nodig. Op het moment dat wij onvoldoende gecompaseerd worden, zal wordt het in de gemeente ook opgeproken die verwikkeld door keuzes te maken, bijvoorbeeld dus overhoud van de bibliotheek, een zwembad en het vertalen van de, de mensen die op de werk doen. En zijn wij net in gezet voor een goed voor de basisvoorwaarden dat niet interneerlijke zo moet zijn dat mensen op de hoogte hoor het veertiende uur. Ik kom me we meneer Adem zien we voor van de SP. Jazeker, ik ben uh, Theo Joskun van de SP en uh, uit Rotterdam, nummer één van de lijsten van de SP. Ik vind het jammer dat D66 en het CDA nog niet voor 14 uur te kiezen. De SP doet dat wel, de SP kiest ook voor het hele lokale 10-puntenplan van de FNV. En ik hoop toch dat de na 16 maart zowel D66 en CDA lokaal in ieder geval achter die eis van minimaal 14 euro durven te gaan staan. In ieder geval voor het eigen personeel, maar ook bij de uitbesteden en daarna besteden. Want de, de schoonmakers, de bekendkundigen, de mensen van de thuiszorg, die verdienen minimaal 14 euro. Als dus je alleen maar kijkt naar de stijging van de energieprijzen. Dat is gigantisch. En dan, dan, dan hebben sommige mensen, kennen, doen we het al, twee baantjes nodig om rond te komen. Dan lukt het nog niet. Hè. Dus we moeten echt omhoog. De lagere loonschalen, de echte onmisbaren, die verdienen dat. Die, die, ja, die, zijn, die zijn niet onzichtbaar, maar wel onmisbaar. Dus dat, dat moet omhoog. Dank je wel. Uh, we hebben nog één meneer hier naast mij. Hi, ik ben uh, Stefan Lewis, uh, kandidaat voor uh, GroenLinks op dit moment ook gemeenteraadslid en ook trots uh, uh, lid van de RGV. Uh, ik heb mijn hele leven gewoond in Rotterdam, in uh, uh, wijken zoals de Afrikanenwijk, Oud-Matenessen, Spangen. Ik heb het gezien. Uh, ik heb het ervaren uh, mensen die op, uh, uh, op minimumloon moeten werken. Ja, dat is ontzettend moeilijk rond te komen en dat wordt steeds moeilijker. En dat is echt onacceptabel dat je gewoon keihard elke dag vier, uh, uh, uh, 40 uur in de week werkt. En dat je dan niet je rekeningen kan betalen. Dus het is meer dan normaal dat de FNV vraagt om 14 euro in het uur. En dat is wat wij als stad ook moeten doen. We zijn als de stad de grootste werkgever in Rotterdam. Als wij die stap durven zetten, niet alleen als gemeente zelf, maar via die aanbesteding, mijn collega's hebben het al gezegd, dan kunnen we heel de markt meten. Dat is heel belangrijk, want we moeten niet alleen gaan naar de gemeente We moeten gaan wat de heel en heel Nederland doen. Die 14 euro moet absoluut een minimum worden. Ja, Dank u wel. Ik ga jullie weer meer mening me kennen, want daar heb jij vast. Oh, vragen? Ja, ja, prachtige woorden allemaal, uh, zo te horen Rob. Uh, toch wil ik in uh, deze, ja, op de man afkomen, of de vrouw, ja, wel echt vragen. Uh, wat gaat u nou echt concreet doen om die 14 euro van elkaar te krijgen? Eigenlijk op de man af, gaat u voor van Gaat u voor van nou, vervliezen? Dat ja. lijkt mij een, een korte, duidelijke vraag. Kijk nog wat een kort, duidelijke antwoord. Meneer Van Leeuwen, hier in Rotterdam voor Voor Rotterdam zeker. Dus Daar maken we ons hard voor. Daar hebben eerder van gesproken. In landen gaan wij niet over. we gaan over de gemeente. Dat is een verhaal. Dat we ik wel vertellen. Anders nou, we gaan we weer beloftes opnieuw niet klaarmaken. Als Rotterdam de gemeente, Rotterdam de mensen inhuurt, bij aanbestedingen, Dus zullen wij ons hard maken voor de kinderen. En, uh, want ik heb het net ook gehoord, er is eerder een motie geweest. en uh, Toen uh, heeft u nog niet voor die gekozen. Uh, Hoe gaat u daar nu de komende periode wel voor uh, Die motie ging uh, over landelijke invoering van de minimumloon uh, uh, van 14 euro. Of de burgemeester van uh, waar lobbyen. Daar hebben uh, wij gezegd, uh, wij zijn gewoon een lokale partij. We gaan voor Rotterdam. Dus uh, dit moet in Den Haag geregeld worden. Al die partijen die hier ook in het commissaris zitten, zitten ook in Den Haag. Dus jullie moeten dat gewoon regelen. Daar hebben wij het toen eh, niet Hoe eh, Gaat het dus nu in Rotterdam een speerpunt van maken. Nou, We hebben heel veel speerpunten. We hebben veiligheid, eh, schone straten enzovoort. Eh, en uh, maar uh, aanbestedingen en opdrachten van de gemeente gaan we maken. voor 40 euro. Dat vinden wij werk te plonen. Uh, dat beloof ik. En de rest, dat laten we dat belofte voor 14 euro. Dat is een goed begin. En dan gaat de Partij van Arbeid naar dan in. De Partij van Arbeid vindt sowieso dat als iemand werk die gewoon moet rondkomen. Dat je gewoon je rekeningen kunt betalen. Dat is ook gewoon goed werkgeverschap, dat je werknemers ook gewoon hun rekening kunt betalen. En wat ons betreft gaan we dus alleen maar zaken doen met werkgevers, die ook hun werknemers goed behandelen. Dat betekent dat we alleen maar opdrachten gaan geven als dat de Partij van Arbeid ligt aan de werkgevers die ook minimaal 14 euro aan het personeel betalen. Daar willen wij een punt van maken in de coalitieonderhandelingen. Dat kunnen we ook afrekenen als het niet lukt. Want wat het huidige kabinet doet is echt veel te weinig. Schamelijk dus 80 cent per uur erbij maar. En dat pas in 2025. Eh, terwijl het nu gewoon nodig is. De rekeningen zijn nu heel hoog, de energieprijzen zijn nu heel hoog. De rotsprijzen zijn nu heel hoog. Nu is er actie nodig en niet pas 80 cent in 2025. Er is een kat in de tijd. op de PvdA zegt ja, dan ga je rond en Ja. Ja, en nu? Ja, dat zijn we vroeger in D66. We gaan in D66, Rotterdam, kiezen voor 14 euro, jouw ja. Dat was kentje. Nou, laat duidelijk zijn. Er is natuurlijk al heel veel op het landelijk niveau geregeld. Laten we dat vooral niet vergeten. Want als we hier roepen dat we dat 14 euro 100 dat moet natuurlijk ook op een goede manier georganiseerd worden. Dat is een hele belangrijke. Het gaat mij en voor de D66 ook om bestaanszekerheid. Dat er goede banen komen en dat die banen ook behouden kunnen worden. En vervolgens ook doen werken aan de uitgaven van alle hoge lasten van de mensen. Ik ken het, ik ken de verhalen uit de stad en het is belangrijk dat we daar aandacht aan besteden en dat we zeker werken om in die fases te gaan voor een hoger. En als ze nu vragen: 14 euro ja of nee, dan hoor ik dat dan misschien? Een heel belangrijk punt. En uh, misschien dat zou ik uh, dus op dit moment zo niet willen zeggen. Maar ik vind het ook belangrijk om nogmaals te bedoelen. Laten we ook kijken dat er al heel veel geregeld is in het regerend Nou, het regeren, dat is mevrouw van het CDA. Dan gaat u vast op wat van in. Zeker, nou, 40 euro is het natuurlijk gewoon een tarief wat gewoon te belangrijk is als minimumloon. Maar de, we laten we ook gewoon eerlijk blijven, die inzet die moet vooral ook naar Den Haag, daar veel luider doorklinken. Want wij kunnen hier heel gemakkelijk zeggen, maar wij gaan alle opdracht, opdrachtnemers die wij instellen, eh, compenseren voor 40 euro. Maar we weten ook dat we dat niet rondkrijgen in de gemeente. Dus wat mij betreft moeten wij vooral heel fors de druk op de haag leggen. dat zij daarvoor, dus ook de oudere zorg, voor de jeugdzorg, voldoende aan de gemeente compenseren. Zodat wij ook die 40 euro kunnen betalen aan al die mensen die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor al het werk in onze stad. Uh, maar niet alleen dat. Het gaat ook over de energie Voor het is de klant Want met 40 euro minimum kun je nog steeds energieprijzen kunnen betalen. Op dus het moment dat die nu zo enorm stijgt. Dus wat ons betreft, moeten we vooral heel erg duidelijk maken aan Den Haag. Wat effecten zijn op mensen hier in Rotterdam? In Den doet u regelwaardig mee. En uh, laten we ook eerlijk zijn, er zijn steden, zoals Utrecht, die zeggen ja wij maken die keuze wel. Dus ik ga het u nog één keer vragen, doet het CDA weer aan de 14e? Dat is de inzet, op het moment dat wij ook voldoende tegemoetkomen tegemoet komen krijgen met de aangelegenheid. Dan ga ik nog CDA, door. dan neem ik met Den uh, Haag Kiest u 14? Ja natuurlijk, minimaal 14. Dat is gewoon een kwestie van mensen, de waardigheid van mensen die dat onnietbare werk doen, dat je dat doet. En als we het vrouw van het CDA zeggen, dat ze nu al niet rond kunnen komen, hoe, moet hij, met, met dat, met dat, hoe kan dat dan zonder die 14 euro? Dus dat moet. En de Rotterdamse stad van geen woorden maar daden. Wij hebben tenminste altijd meegezongen en velen met, met ons. En we, al die mensen die hier staan, die moeten gewoon de gemeente gaan, straks eraan herinneren dat het echt moet. Het is gewoon een kwestie van respect, een kwestie van menselijke waardigheid dat je minimaal 14 euro betaalt als je werk gaat doen voor de gemeente Rotterdam. Dat is heerlijke, een kans. duidelijke jaar voor de SP, dankjewel. Ja, Heerlijk kan het, waarom Rotterdam het niet? Dan gaan we nog door GroenLinks, ook zo'n duidelijke jaar? Ja, zonder meer, als wij uh, 23 zetels krijgen dan kan ik je garanderen dat het 14 euro wordt. Als dat niet zo is, dan gaan wij de onderhandeling in met speerpunt dat het 14 euro moet worden. Dat is in ook een duidelijke jaar, dan ga ik nog even terug naar in ons interview, want volgens mij moeten we op gaan schieten. Ja, We hebben daar een hele mooie 14 staan, Dan ja. hebben jullie hier nog gezien? ja ik uh, wil toch ook uh, heren dames dank u wel voor uw uh, toezegging met de geval uh, degene die inderdaad expliciet ja heeft gezegd en, uh, degene wij gaan nu houden aan uh, de woorden die u zeggen. en uh, let er maar op dat wij ook uh, na 16 maart hier verder komen om te vragen wat is er gebeurd met de Hele mooie woorden, dank jullie wel. Uh, maar ik wil jullie wel aan herinneren dat, dat wij van af, uh, vanuit de FVV als onmisbare de politiek en Rotterdam goed in de zullen gaan houden. Dat gaan we zeker doen. Jullie hebben vanavond al in Leef en Lijven onze Aniek gezien, maar we hebben nog een Aniek. Ons symbool voor de onmisbare. Ons standbeeld voor de onmisbare standbeeld dat de laatste tijd eigenlijk door heel Nederland heeft rondgetoerd en volop in de schijnwerpers heeft gestaan. En wij willen ons symbool laten blijven beschijnen, zodat eigenlijk alle onmisbaren nooit meer onzichtbaar zullen zijn. Ik wil u aandacht vragen voor onze Anniek.